Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een zeer scherp geprijsde rolstoel, maar wel een hoogwaardige rolstoel, veilig en comfortabel, dan is de V een zeer interessante keuze. Laat ik u eens meer vertellen over de V. Allereerst is het een hele veilige rolstoel. Voorzien van stoephulpen, zowel aan de rechterkant of aan de linkerkant, wat u zelf het gemakkelijkst vindt. ...om te gebruiken om de rolstoel eenvoudig op te wippen en makkelijk op een stoep te kunnen rijden. Verder voorzien van grote wielen, maar ook grote wielen voor. Nog veel belangrijker zelfs. Zodat als u bijvoorbeeld op een trottoir rijdt en dan ligt een tegel dichter niet recht... ...dat u niet meteen blokkeert tegen zo'n tegel, maar dat u daar wel overheen rijdt. Wel zo veilig voor de passagier in de rolstoel. Verder voorzien van hele goede parkeerremmen. Erg belangrijk niet alleen om iemand veilig in de stoel op een plek te laten staan, maar nog veel belangrijker dat hij echt op zijn plek staat als je instapt en uitstapt en de rolstoel daar echt voor gebruikt om je af te zetten of in te laten zakken. En als laatste, zeker niet onbelangrijk, een goede hielband. Veilig omdat u namelijk nooit... Door deze band met uw voeten van de voetsteunen kunt glijden. En met uw benen onder de stoel terecht kan komen. Wat er helaas een knap vervelende ervaring is. En het is een comfortabele rolstoel. Zeker zo belangrijk. Voorzien van een zachte gewatteerde rug. Een zachte gewatteerde zitting. En zachte armleuningen. Zeker hier erg prettig dat als je wat langere stukken rijdt, dat je echt een zachte ondersteuning hebt van de armen. Het grote voordeel van deze armleuning is dat deze ook nog wegklapbaar zijn. Wat niet alleen een zijdelingse transfer erg makkelijk maakt, of beide wegklapt, iemand nog makkelijker kan helpen om in de stoel te gaan zitten. Maar zeker zo makkelijk als u bijvoorbeeld in een stoel in een restaurant aan tafel wil zitten en niet op grote afstand wil eten, maar gewoon de stoel ...keurig aan de tafel aangeschoven, aangeschoven wenst. Soms zijn deze armsteunen te hoog... ...en zit u helaas ver van tafel. Maar u wilt de rolstoel natuurlijk ook mee kunnen nemen. Daarvoor... ...is de rolstoel eenvoudig opklapbaar. Wat u als volgt doet... ...u klapt de voetsteunen omhoog... ...u pakt de zitting... En u doet de stoel samen. En daarmee heeft u een klein pakket. En om het pakket nog kleiner te maken is het heel eenvoudig. Aan de voorkant zit er een clip waarmee u de voetsteunen eenvoudig weg kunt klappen en weg kunt nemen. En zo houdt u een rolstoel over die u eenvoudig op kunt tillen en in de auto mee kunt nemen. Totaalgewicht krap 19 kilo. Dus... Voor de meeste een rolstoel die rustig geteeld kan worden en in een auto weggezet kan worden. Dus, zoekt u een zeer scherp geprijsde rolstoel, veilig en comfortabel, dan is de rolstoel V een hele interessante keuze. En wat ik nog niet gezegd heb, maar als laatste toch nog wil melden, is dat ook de V uitgerust is met massieve rubberen banden. Die zorgen voor een comfortabele rit, maar tevens kunnen nooit lek gereden worden. Dus u zult nooit onderweg gestranden en stilstaan omdat een band lek is. Mocht u overgaan tot de aankoop van deze rolstoel dan wens ik u daar natuurlijk heel veel plezier mee. En hoop u in de toekomst ook weer bij Tomzorg terug te mogen zien. Heel hartelijk dank.